Hallo en welkom bij Palsmodel Stuff. Het is weer het einde van het jaar, dus ik heb uh, een deel van waar ik mee bezig ben geweest, dus op de baan of voor de baan of rondom de baan gezet. Uh, het is oudjaarsdag zelf, dus dit gaat vanavond live. Dus af en toe hoor je wat uh, explosies buiten. Mensen zijn goed aan het knallen. Het was eind februari dat ik een video heb gemaakt dat ik op 500 uh, subscribers zat. En inmiddels zit ik op 761. Dus het gaat hard. Deze lockdown is voor heel veel mensen heel vervelend. Alleen voor mijn kanaal doet het eigenlijk wel wat goed. We begonnen dit jaar met de PTT-post en de Rocco Clean. En de blokdetectie die het eindelijk deed. En vrij snel daarna kwam de Ludmilla. En dat is toch wel een van de meest. Uh, gereageerde filmpjes. Met name van mensen die hem ontzettend lelijk vonden. Dus ik heb hem daarom ook lekker prominent in beeld gezet. Want, zoals uh, ik geleerd heb van YouTube, elke reactie uh, is een interactie. En dat maakt je filmpjes beter bekeken. Ik ben uh, natuurlijk bezig geweest met mijn uh, Lilliput. Maar die is inmiddels verkocht. En ik uh, ben uh, daarna vervolgens doorgegaan met dit. Over die hamburger. Op dat moment had ik een probleem dat de overgang tussen de bakken ontbrak en daar heb ik wat met tape gedaan. Nu heb ik daar een 3D geprinte kap voor, maar hij kon nog steeds niet door de bocht heen, dus uh, het is nog steeds niet helemaal hoe het moet zijn. Dat komt misschien doordat uh, ik wat onderdelen heb moeten lijmen en dat die wat verlijmd zijn. Een ander groot project was de Holland Rail DE2, die rooie die daar staat, uh, die had ook problemen met de bochten en ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem nog niet getest op de bovenbaan, ook omdat de bovenbaan op dit moment sowieso niet helemaal goed loopt. Daarna kwamen natuurlijk een aantal uh, NS uh, Radion uh, 6400, die staan er verstopt achter de stoomloks en uh, uh, die kwamen eigenlijk als een verrassing uh, de een na de ander en... Ze zijn een uh, veel betere vervanging van de, uh, de Lilliputs. Dus die Lilliputs die gaan daarom ook langzaam uit de collectie. Vrij snel daarna kwam er nog een Sprinter op het pad. Uh, die had ik alleen, nu heb ik er twee en ik kan ze ook gekoppeld laten rijden. En een BR23, die ook bij het zijn mooi in het midden staat. Dat is die grote Stroomlok. Ik heb nog gewerkt aan uh, uh, 22-2300. Uh, ik heb nog gewerkt aan mijn uh, ICE 3M, dat die nog wat beter reed, maar goed, zoals je ziet, het staat al aardig vol. En alleen al het opstellen van de hele ICE hier, dan uh, moet ik uh, zo ver naar achter dat je geen enkele andere trein meer ziet. En ik ben natuurlijk dit jaar bezig geweest met de baan zelf. Uh, het is uh, nog niet zo heel ver gevorderd, maar dat komt dus ook omdat ik problemen heb met de uh, overgangen tussen de bakken. Ehm... Uh, de rails sluit niet goed aan of op het punt waar nu alle treinen staan, daar is de, de hoek tussen het rechte deel en het schuine deel veel te scherp. Ik ben aan het proberen dat op te lossen. Het is nog niet helemaal gelukt. Uh, ik merk het met name met een paar treinen die volgend jaar uh, langs gaan komen dat daar echt een probleem zit. Uh, de achterste bak verschuift dus ook nog regelmatig waardoor de, de sporen niet helemaal aansluiten. Uh, ik denk dat ik iets met klemmetjes ga doen of, uh, hey, ik weet het nog niet helemaal, misschien het uh, houtwerk wat bij uh, schaven. En uh, wat me ook opvalt is dat als de rails gewoon op de platen ligt, is het goed. Maar zet ik er, leg ik er een boel grind omheen dan maakt het een ontzettende herrie. Dus um, het zou wel eens kunnen zijn dat dit het gewoon niet gaat worden en dat ik helemaal opnieuw ga beginnen. Maar goed... Er zit op dit moment nog uh, te veel probeersels in. Uh, ik uh, probeer liever nog wat dingen met deze baan nu die toch niet werkt. Dan uh, dat ik hem uh, nu al af ga breken en daarna een nieuwe neer die het ook niet doet. Overigens, de rail zit gewoon vast met uh, houtlijm dat uh, goed los te maken is. Dus die ga ik sowieso hergebruiken. De andere dingen die langskwamen waren de lichtzijnen die nu ook mooi op groen staan. De uh, DB212 en een Sintus lint. Uh, de lint staat mooi verscholen achter de Lumila. En uh, de uh, 212 achter de vliegende handen. Ik ben ook druk nee. bezig geweest met mijn uh, Relion 189, waarvan er dus ook weer een te koop staat. Uh, om daar een paar mooie uh, van te maken. En ik had die andere stoomlok... Die daar staat, de DB65, met een verrassing, namelijk, er zat een sounddecoder in. Ook een eervolle vermelding krijgt de AX-locomotief, die ook veel gemengde reacties uh, gaf. Ik vind het mooi om mee te rijden met mijn uh, uh, vanwagons. Dat is echt een hele lekkere, kleurrijke uh, bedoeling op je baan. Ik ben ook bezig geweest met die digikeis, dat was ook, uh, ja, matig succes. En ik heb drie Duitse banen IC-wagons gerepareerd. En zoals je ziet, er staat er maar één, want de andere twee liggen nog steeds in stukken. Want ik heb geen veertjes om, ze, om de koppelingen te doen. En gezien de toestand van, deze, uh, van, van de rest van de wagons moet ik uh, waarschijnlijk het een en ander vast gaan zetten en vast gaan lijmen. Dus ik kan pas... Alles gaan monteren als die veren er zijn. En ja, die komen natuurlijk uit China. Dit jaar 50 filmpjes gemaakt. Die niet... 49 publiek moet ik wel eens zeggen. En een aantal daarvan waren dus niet eens gerelateerd aan het repareren van iets. Um, maar toch, zoals ik zei... Uh, de lockdown zorgt in ieder geval voor een hele duidelijke piek in de kijkers. Waar ik uh, vorig jaar rond deze tijd per week... Um, 1500 kijkers had, zijn er dat nu bijna 2000, en dat telt wel op. Het meest bekeken filmpje dit jaar is een filmpje van vorig jaar over deze glimpspiraal. Dit jaar heeft dat 4600 weergaven gehad. Nummer 2 is de oude Wissels, ook van 2020, en die heeft 1700 weergaven gehad. Een andere populaire is uh, het digitaliseren van een uh, NS 1823 van Roco. En dat is een filmpje uit 2017. Dat is ook het oudste filmpje wat in het lijstje staat. Oh ja, misschien die Anna die achteruit reed, die was ook wel populair. Maar uh, geen uh, filmpjes van 2021 die dit jaar uh, in de top 10 staan. En dat komt uh, met name doordat die oude filmpjes uh, op meer plaatsen al ge gelinkt zijn, hè, want uh, uh, die hebben gewoon meer bereik in die zin. 7,5% van mijn verkeer kwam van Beneluxspoor.net. En het Forum daar is uh, een hele goede plaats uh, voor uh, als je iets wilt weten over openmaken van locomotieven, digitaliseren van locomotieven of je treinbaan. Er zitten daar ontzettend veel mensen die ontzettend veel weten. Dus... Ik zelf uh, ga er ook vaak naartoe om te kijken hoe ik iets moet doen voordat ik eraan begin. Omdat uh, ik liever uh, daar rondkijk dan iets openmaak en het kapot maken. Als laatste, natuurlijk, nog een rondje. Wie zijn mijn kijkers? Nou, dat zal je niet verbazen: dat nog steeds maar 1,1% van de mensen die kijkt, vrouw is, en 98,9% van de kijkers, man. Uh, de grootste groep kijkers is 65 jaar en ouder. 37,7. De tweede groep is 55, 64. en uh, daarna is het uh, een beetje verdeeld. Uh, de groep 18 tot 24 springt er wel een beetje uit, want tussen de 25 en 34 jaar kijkt er niemand. Het de grootste deel van mijn kijkers zijn ook niet geabonneerd, Om, hebben ook geen uh, melding ingeschakeld. En uh, kijken dus, weten dus niet wanneer er een filmpje komt en zien het vanzelf langskomen. Bijna iedereen komt uit Nederland, dat is mooi, een deel uit België, dat is ook mooi. En daarna komt er nog een heleboel uh, kleinere, uh, kleinere percentages van mensen die komen uit uh, landen buiten Nederland. Sommige zijn uh, Nederlanders die daar naartoe gegaan zijn en sommige komen nog voor de Engelstalige filmpjes. En de best bekeken momenten zijn woensdagavond, dat is toch ook wel leuk, maandagavond. En natuurlijk vrijdagavond, maar niet op het moment dat ik mijn filmpjes live zet. Dus misschien moet ik eens een keer gaan kijken om dingen op woensdagavond neer te gaan zetten. Hoewel YouTube zelf zegt, dat maakt niks uit voor het aantal kijkers. Ja. Een tijdje even geen filmpjes maken. Ik denk dat we dat, dat goed zal doen. Even wat aan het rommelen met de, met de baan. Hopelijk wat problemen oplossen rondom die overgang. En... Um daarna eens kijken wat ik ga oppakken want zoals gezegd het ritme van elke week een filmpje maken het is best een zwaar ritme het is een zekere druk en dit is geen werk en daar wil ik er ook niet van maken dus uh, ik heb genoeg verhalen gehoord van youtubers die daadwerkelijk succes hadden maar daar ook ontzettend veel moeite mee hadden met uh, alle druk die erbij komt kijken omdat het uiteindelijk je inkomen is uh, voor mij is dat niet uh, de advertenties die hier staan krijg ik niks van. Dat gaat allemaal naar YouTube. Ik heb niet genoeg kijkers, niet genoeg uh, abonnees uh, om daarvoor in aanmerking te komen. En dan nog eens dat uh, kruimelwerk. Ik hou uh, gewoon mijn, uh, mijn dayjob uh, aan. En uh, dit is uh, de hobby en uh, dat moet het ook blijven. En met dat wens ik jullie allemaal een heel prettig 2022. En ik... Uh, ik hoop jullie allemaal binnenkort weer te zien.